Goedendag, ja, een aantal buien trokken er vandaag over het land en het leverde hier en daar mooie regenboog op. Hier zien we zo'n mooi voorbeeld, zelfs een dubbele regenboog, hier zien we nog een zwak schijnsel. In de middag bleef het toch wel op de meeste plaatsen droog en was er een wolkenlucht van stapelwolken met hier en daar wat opklaringen. Soms trok het toch nog wel helemaal dicht en viel er uit de grote stapelwolk nog wat neerslag. De meeste buien die trokken zo rond het middaguur via het noordoosten het land uit. En toen werd het dus op de meeste plaatsen droog. Maar zoals gezegd, soms was er dan toch nog zo'n grote stapelwolk die voor wat neerslag zorgde. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we zelfs met opklaringen te maken. En ook morgen begint de dag met veel zon. Later op de dag neemt wel weer de kans op een bui toe. Met name in het zuidwesten van het land elders blijft het waarschijnlijk droog. En in het weekeinde komt met een noordoostelijke wind er wat meer bewolking binnen schuiven. Maar ook dan blijft het waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog. Zondag zou er een enkel buitje kunnen gaan vallen. Nou, vanavond is het eerst nog enigszins bewolkt, maar de opklaringen komen snel. En de temperatuur ligt rond de 8 graden. Mogelijk valt er nog een enkel buitje bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. Op zee waait het wat harder, is de wind vrij krachtig. Vannacht klaart het in het binnenland sterk op en de temperatuur kan dan dalen tot rond het vriespunt. Hier en daar kan het zelfs tot vorst aan de grond komen. Ik sluit dat zeker niet uit op beschutte plekken. En morgenochtend beginnen we met heel veel zon, maar in de loop van de ochtend en met name ook in de middag zullen er weer meer stapelwolken zijn. De temperatuur ligt dan tussen de 14 en de 15 graden op de meeste plaatsen en dat zijn temperaturen die normaal zijn voor deze tijd van het jaar. De wind die is morgen zwak tot matig uit het zuiden of zuidwesten. En later in de middag kan met name in het zuidwestelijk deel van het land hier en daar nog een bui tot ontwikkeling komen als er een grote stapelwolk wat verder doorgroeit. En dan de dagen erna. Zaterdag en zondag rond de 13 graden in het midden van het land. In het zuiden zal het echt wel wat warmer zijn met wolkenvelden en vooral op zaterdag toch ook nog wel opklaringen. Volgende week gaat het weerbeeld veranderen. Een hoge drukgebied krijgt dan grip op het weer. En dat betekent dat de temperatuur geleidelijk aan omhoog gaat, dat er flinke zonnige perioden gaan komen en dat het droog blijft. Nog een fijne dag.